Ik ben Riemus van der Velde, um, kunstenaar, vooral een tekenaar. Alleen zo zou ik mezelf toch beschrijven. Uh, wat ik eigenlijk doe is ik maak een soort autobiografie. Uh, die dat bestaat uit, een al, uit tekeningen: uh, zwart-wit, houtskooltekeningen met tekst eronder. Uh, mijn werk is uh, heel narratief, zo, dus vertelt eigenlijk over een soort leven dat ik nooit heb gehad. Dus ik stel me eigenlijk. Uh, voordat ik op plaatsen kom of een aantal dingen meemaak die, die ik nooit heb meegemaakt. Zo. En, uh, dat doe ik aan de hand van uh, decors die ik bouw de laatste tijd in mijn atelier. Dus een soort settingsbouw. En daarin uh, scènes uh, speel of enscener eigenlijk. En die fotograferen en die foto die gebruik ik dan als schets om dan uiteindelijk de tekening te maken. En zo komen die tekeningen tot stand en dan werk ik samen met een schrijver, Koen Sels, die dan mee de, de teksten schrijft. En uh, op die manier wordt mijn werk eigenlijk één groot verhaal. Um, ja, die evolutie van, van gevonden materiaal naar uh, zelfgeansceneerde beelden te gebruiken is eigenlijk uh, gekomen met een reeks over Bobby Fischer die ik maakte. Uh, ik was geïnspireerd door die, uh, die persoon, hè, de schaker, Bobby Fischer, en ik was uh, wat research aan het doen en documentaires aan het kijken en ik zag dat hij qua fysieke gelijkenis nogal hard, uh, ja, dat dat hard overeen kwam met mezelf. Dus ik dacht van, misschien kan ik even goed die foto's zelf nemen en mezelf daarin plaatsen en uh, mezelf bezien als een soort uh, Bobby Fischer figuur. Zo. Uh, en omdat mijn werk toch al altijd over mezelf ging, hè, die fictieve autobiografie, dacht ik ja, dan is dat duidelijker dat, dat ik dat ben als ik ook zelf op die foto sta. En dat heeft nog een aantal andere voordelen. Dat, dat ik bijvoorbeeld licht perfect kan manipuleren. En, um, of dat ik mijn vrienden kan mee uitnodigen om mee in dat beeld te staan. Personages die vertrekken eigenlijk vanuit mezelf, hè. ik ben het hoofdpersonage in mijn werk, ook met mijn eigen naam, Rienus van der Velde. en dan zijn er een aantal mensen die vaak figureren en dat zijn eigenlijk mensen die echt rondom mij zijn. Zo. Het is een soort uh, mythe dat je als kunstenaar alleen uh, schepper bent. Dat is een beetje een romantische visie, dat een kunstenaar een soort geniaal persoon zou zijn die uit zichzelf werkt. Zo. Terwijl ik vind dat belangrijk dat dat een soort gemeenschap is. En dat dat de mensen die mij helpen met die decors, dat die ook op die werken komen af en toe. Of dat Koen, die de teksten schrijft, daar ook op komt. Dus uh, uiteindelijk wordt dat een, soort, een hele gemeenschap die dat uh, in beeld wordt gebracht. Zo. Normaal vertrek je vanuit een soort vrijheid in je atelier. Uh, en, en verzin ik alles zelf, hè. denk ik na nou van uh, welke locatie ga ik nu in mijn atelier bouwen. Dus, maar nu ben ik vertrokken vanuit uh, ja, de Cambrianus zelf, dus dat is een vaststaand geheel. Dus in plaats van een café na te bouwen in mijn atelier zijn we dan toch eens op verplaatsing gekomen naar hier met iedereen, naar Hasselt. Ze dus hebben we hier bijvoorbeeld een cd reksje en die hangen posters aan de muur die je zelf nooit zou kunnen verzinnen of, uh, of die dat je nooit bij elkaar krijgt. Dus moest ik een café bouwen in mijn atelier zou dat veel meer het idee café zijn, hè, met een toog en een tap. Maar hier zitten we zo'n concrete omgeving. Zo, hè. Mensen herkennen dat ook als de Cambrianus, je voelt direct dat dat zo een cliché bruin café is en in die zin is dat, wel, uh, dat, is dat ook wel eens interessant om dat te doen om echt heel de hoop naar hier te, te komen. Zo.